Wie bezig is met zijn gewicht en probeert om af te vallen, die kent ongetwijfeld XLS Medical. Er is heel veel reclame voor online in de apotheek. Dus wij hebben onze gezondheidsexperten er is opgezet om te kijken of die XLS Medical en andere hulpmiddelen om af te vallen eigenlijk wel werken. Want je betaalt er veel geld voor. Van 60 tot zelfs 130 euro per maand. En de conclusie voor alvast XLS Medical is heel gemakkelijk... Er zijn geen bewijzen dat dat werkt. Er zijn wel studies gedaan naar elk van die producten. Bijvoorbeeld naar deze XLS Medical Pro 7, een van de laatste nieuwe producten uit het gamma. Maar er is maar één, misschien twee, studies voor elk van die producten. En daar doen altijd maar een paar honderd mensen aan mee. Helemaal niet zoveel. veel. Dus bijvoorbeeld voor die Pro 7, 108 mensen die gedurende drie maanden een dieet moesten volgen, bovenop de pilletjes. En die vielen na drie maanden vijf kilo af. De vraag is dan maar, is dat te wijten aan dat dieet of aan die pilletjes? En bovendien, drie maanden, dat is helemaal niet zo lang. Het Europese en het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap vragen dat je eigenlijk een jaar lang mensen opvolgt voordat je uitspraken mag doen over of zo'n product wel helpt om af te vallen. Nu, XLS Medical is geen geneesmiddel. Het is een medisch hulpmiddel, juist om die reden, omdat er dan veel minder studies moeten worden gedaan. En daarom mogen ze er ook klinisch bewezen op zetten. Dat mag voor medische hulpmiddelen, dat mag niet voor geneesmiddelen. Dat mag dus, zelfs als die studies dus met haken en ogen aan elkaar hangen, zoals dat voor XLS Medical het geval is. Nu, er zijn alternatieven. Er zijn voedingssupplementen die zeggen dat bijvoorbeeld je op basis van de stoffen in artichok, harten in peper, korrels in groene thee, groene koffie, noem maar op, dat die je gaan helpen afvallen. Ook daar geen bewijzen voor. En dan is er deze, Akkermansia, recent nieuw op de markt gebracht door een prof aan de Université Catholique de Louvre-la-Neuve. Je zou dan denken, een universiteit, dat zal dan toch wel werken. Maar hetzelfde verhaal, er is geen significant gewichtsverlies gemeten in de studie daarnaar. Er is één ding dat wel werkt, dat is semaglutide. Maar dat is niet vrij op de markt te verkrijgen. Dat kan je enkel op voorschrift krijgen bij de dokter. Dus al deze... Die werken niet. Je geeft veel geld uit voor iets dat eigenlijk niet werkt. Dus wij vragen dat de wetgeving verandert, dat fabrikanten tenminste niet meer claims als klinisch bewezen op die potjes mogen zetten en dat ze geen misleidende reclame meer mogen maken. Wil je meer weten over XLS Medical en dubieuze voedingssupplementen? Ga dan naar onze website.